Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam, de... En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ik zit in de auto. Ja, de... Dat is toch te zien. Ik heb namelijk de leeftijd bereikt om een uh, bevolkingsonderzoek te doen. En dan, uh, dat is dus uh, dat ze je borst onderzoeken, of je geen borstkanker hebt en uh, baarmoederhalskanker. Maar dan moeten ze een uitstrijkje doen. Maar dat heb ik eventjes uh, voor thuis aangevraagd. Want uh, dat zag ik niet zo zitten eigenlijk. Ik weet niet, uh, ik heb ook sinds kort, uh, maar ik denk dat hij na deze video wel weer weg is. Een, uh, een, heel, een jonge gamer uh, als abonnee. Ik snap het niet, maar die is, die is na dit verhaal waarschijnlijk vertrokken. Maar goed, ik heb daar, daar staat zo'n zo, zo caravan. Dan ga ik dus naar binnen en dan leg ik uh, mijn jongens even bloot. <lacht> ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik heb al wel een paar keer een oproep gekregen, maar ik ben nooit geweest. En nu dacht ik: uh, weet je, ik kan het misschien maar beter wel doen. Want uh, ik had gisteren weer een super avond en een dag was ook niks. Morgen. Morgen. Ik ben doorgestuurd door de huisarts. Morgen ga ik een echo laten maken. Niet omdat ze denken dat, uh, dat ik zwanger ben. Maar van mijn kont. En mijn heup. En de hele rotzooi daar. Zodat ze misschien kunnen zien wat er aan de hand is. Wat is los met kont. Ja. Word vervolgd. Ik ga nu uh, naar binnen. Kijken of ik... Uh, Onderzocht kan worden. Lensje schoon. <lacht> nou, ik zeg: uh, let's go. Joepie de poepie. Joepie de poepie. Oh, ik moet nog een bekbedekker op. Ik maar even pakken dan, he. De bekbedekkerd. Ja, check. Oh, auto dicht. is dicht ik stond eerst midden in een woonwijk ik denk nou dat kan toch nooit goed zijn dat laat ik hier met tieten moet laten onderzoeken dat is geen ingang waar dan hè? aan de andere kant mondkapje verplicht. ja ja Oeh. Ik heb al tien voor half een afspraak voor een uh, borstonderzoek. Ja. Heb je de brief meegenomen die u van ons heeft gehad? Nee, ik heb het online uh, gedaan ja, dus. je hebt voor een brief van ons gehad. Ja, maar, maar dat was dat in, dat ja. voor, wat voor een uitstrijkje, niet voor, uh, voor dit. Hoe wist je dan dat je afspraak moest maken? Online. Heeft ze ook een reclamatiewijze bij? Ja, heb ik. Heb ik Later. Halleluja! Dat is gelukt! Hoop ik. Oh, ik heb het overleefd! Dat hadden ze me wel eens mogen zeggen: dat het zo'n pijn doet. Jemig! Ik zal jullie het even uitleggen voor degene die nog niet de leeftijd hebben om die onderzoek te doen. Je staat dus voor zo'n machine. Daar ligt zo'n plaat. Daar leg je je tiet op. En dan komt er zo'n klep naar beneden. Die drukt je hele bos zeg maar tegen dat plateau aan. En dan moet er een foto gemaakt worden. En dat dus twee keer, maar ook de zijkanten. Gosje, Ik dacht, nou, mijn borst wordt eraf getrokken, jongen! Ik heb dit dus nooit gedaan, hè? Eigenlijk. Eigenlijk een beetje stom geweest. Want ze vroeg dus, vandaar die, die commotie daar in dat hok. Ze vroeg dus waar mijn brief uh, was. Ik zeg ja, die heb ik niet, want ik heb het online uh, aangevraagd. Ja, maar dan krijg ik toch een brief. Ik zeg ja, maar ik heb hem ingisteren aangevraagd, dus ik denk niet dat ik nu al een brief heb. Maar dat bleek dus dat ik voorgaande keren gewoon niet gegaan was, zeg maar. Waarom weet ik ook niet. Ik had er gewoon geen zin in. Ik wilde het gewoon niet. Maar uh, nu dacht ik, uh, nou, ik ga het maar eens doen, want uh, hè? <laughs> gezondheid is toch belangrijk. Jo, echt? Jazeker. Ja, dus ik, ik zeg, ik heb, geen, ik heb geen brief, ik had geen mailbevestiging, maar ik kon gewoon online de afspraak maken. Deze datum en dit uh, tijdstip. Ik zeg, sta ik niet, uh, staat niet, uh, staat de, staat u, staat u Nee, hoeft niet hoor. Lukt wel zo. Staat die afspraak niet in uw computer? Jawel, zegt ze. Ik zeg, oké, okay, nou gelukkig, dan uh, zit ik toch goed. Zo, hebben we dat ook weer eens meegemaakt machtig zeg. Goed, ik ga weer naar huis. Ik ga weer op bed. Nou zat ik net te denken, hè? hoe gaat dat in zijn werk bij dames die een borstvergroting hebben? Ik bedoel, als die tussen zo'n machine komen dan, ja, als een een of andere puist wordt dat dan uit elkaar gedrukt. Die dames die daar werken, die zullen wat hangtieters gezien hebben. Ik had het dus ook net over die uh, abonnee, een of andere boy, een, een, een gamertje, denk ik. Het is een, een, een jonge uh, gast. Die heeft er helemaal niks aan, aan mijn YouTube kanaal. En ik merk ook ineens dat ik overal van die uh, fanaccounts heb. Waarom? Het is, is niet nodig, hè jongens. Ik, ik, ik kan het wel doen met de fans die ik al heb. Want ik neem niet aan dat iemand van mijn leeftijd uh, zoveel fanaccounts aan gaat maken. Dat denk ik haast niet. Nee. Ik zag ineens wel toen ik ging kijken dat ik 317 abonnees heb. Nou, dat zal wel een of andere fanaccount zijn die allemaal van die nep uh, Gmail accounts heeft aangemaakt en uh, ja op abonneren geklikt heeft. Dat hoeft echt niet, jongens. Daar help je me echt niet mee. Je helpt me eerder met gewoon reageren onder de video en de video's liken. Want daar heb ik meer aan en de video's gewoon helemaal kijken. Daar heb ik meer aan dan abonnees die er niks mee doen. Geloof mij, ga weg. Ik hoef jullie niet. Ik wil alleen maar serieuze mensen op mijn video kanaal, uh, mijn YouTube kanaal. Oké? Okay? Je mag best abonnee zijn. Maar dan moet je gewoon even liken, en even reageren wat je ervan vindt van mijn video. hè? Ja, zo werkt dat. Ja! En uh, ik moet even kijken naar de naam, want er was nog iemand die had gereageerd met de vraag of ik nog in het gips zat. Hele goede vraag natuurlijk, want daar heb ik het een de postje niet over gehad. Ik ga even, ik ga even stiekem kijken uh, wie dat ook alweer is die dat vroeg. Ik ben zo terug. Het was Femke die dat vroeg. Nou Femke... Met mijn voet gaat het zo. Het gips is er nu al een poosje af. en uh, Ik had nog een poosje dat ik een beetje nadacht met wat ik doe met mijn voet. Maar daar hoef ik helemaal niet meer over na te denken. Dat gaat allemaal vanzelf. Ik merk wel dat ik wat oefeningen moet doen om mijn uh, spieren terug te krijgen. In mijn kuit vooral. Maar uh, ja, daar heb ik verder helemaal geen last van. Dus ik kan weer fietsen, kan weer lopen, kan weer uh, autorijden. oh lieve mensen dit is al de tweede avond achter mekaar dus dat ik vergaaf van de pijn <laughs> waarom stopt het niet Waarom heb ik dit? Ik wil het niet. The next niet. Ik ben dus nu onderweg naar de echo die ik moet laten maken. Ik ga eerst even gezellig bij mijn moeder langs. Want het is pas om half twee en ik ben nou iets te vroeg. En ik heb ook een matras besteld. Misschien uh, dat dat ook gaat helpen. Ik denk wel dat dat gaat helpen. Want ik slaap nu natuurlijk op die uh, slaapbank en dat is natuurlijk niet echt comfortabel Zo'n uh, matras, uh, tenminste, zo'n bank. Is een beetje hard. Oh, dat gaat lang door hier. Kom. Oké. Okay. En uh, ja, mijn haar, jongens. Oh, ik heb natuurlijk. Ik heb het bij de kapper laten kleuren. Maar ik had nog van die. Uh, ja, violet uh, shampoo. Ik weet even niet meer hoe het heet. Oh ja, zo heet het. En die heb ik dus vanmorgen erin laten trekken op droog haar een beetje. Dus nu is het een soort van extra extra gekleurd. Haha, drastisch. Ik had gisteren dus weer een klote nacht, een klote middag. Ik heb natuurlijk wel eens morgens gewerkt. Maar smiddags ging het weer helemaal mis. En s'avonds ook. Ik kom gewoon niet in slaap. Want het doet alleen maar zeer. Nou ja. Um, ik hoop dat we snel de uitslag hebben van de echo. Die ik zo meteen ga ma laten maken. En dan uh, gaan we stappen zetten. Ik laat me niet meer naar huis sturen met uh, pijnstillers. Nou, dan sta ik weer. In een ander hokje. Few moments later. Nou, toch lekker dan. Kom ik dus helemaal voor de Katse Viool daar. Ik lig dus daar met mijn hele hebben en houden bloot. En zie ik ineens die uh, radioloog met een groot vraagteken boven zijn hoofd. Hij zegt ik weet helemaal niet wat ik uh, voor u kan doen. Want wat de huisarts nu vraagt... Kan je met een echo niet zien. Dat moet met een MRI scan. Oh jemig jongens. Dus ik moet de huisarts terugbellen. En dan voor een doorverwijzing naar de MRI. Oh, ik baal hiervan. Jongens ik dacht nou dan gaan we eindelijk weer wat op gang zetten. Om te kijken of het uh, verholpen kan worden. Verschrikkelijk. Dit had al lang in juni gedaan kunnen zijn. Een MRI scan. Want mijn eerste huisarts heeft ook een echo gedaan dus die piemel heeft ook niks kunnen zien dat kan gewoon niet als deze man zegt dat je met een echo niks kan zien voor zo'n blessure wat de hel jongens waar die ons zal stekken ik ga naar huis